In deze missie ga je zelf een app maken over jouw favoriete boek. Je gaat ontdekken hoe een app werkt. Daarnaast ga je kijken hoe de verhaallijn of storyline van verhalen in elkaar zit. En je bouwt een app rondom een verhaal in jouw favoriete boek. Je gaat dus zelf een app bouwen. Maar waar gebruik je deze apps eigenlijk voor? Zelf heb ik apps op mijn telefoon om video's te kijken, berichten te sturen... Of om te gamen. Wist je dat een game eigenlijk ook een verhaal is? Net als in een boek gaat een personage op pad en beleeft diegene allerlei avonturen. En dit is precies wat jij gaat doen in deze missie. In de komende video's ga je leren hoe een goed verhaal is opgebouwd. Aan de slag met jouw favoriete boek en daar een verhaallijn uit kiezen. Je gaat je verhaal uitwerken met behulp van een storyboard. Je verhaal in een app bouwen. Dat doe je met de app Marvel. Zoals je ziet kun je echt door het verhaal heen klikken. En als laatste ga je je app testen, presenteren en verbeteren. De video's helpen je stap voor stap bij het maken van een app over jouw favoriete boek. Tijdens de opdrachten kun je de video even op pauze zetten. Of even terugspoelen wanneer je iets gemist hebt. Pak het eerste werkblad er maar bij. Mijn favoriete boek. Straks mag je opschrijven wat jouw favoriete boek is. Noteer daarna waarom dit jouw favoriete boek is. Een voorbeeld. Stel, mijn favoriete boek is Hoe overleef ik? van Francine Ome. Waarom vind ik dit boek zo leuk? Ik vind het leuk om te lezen over de avonturen van Rosa. Zij maakt thuis en op school allerlei leuke, maar ook lastige dingen mee. Zelf vind ik het leuk om hierover te lezen, omdat het dingen zijn die bij mij ook zouden kunnen gebeuren. Nu jij. Zet deze video even op pauze en beschrijf jouw favoriete boek. Succes! En gelukt! Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende video.